Besten is stom, besten is klein Je hoeft niet te besten om cool te zijn Besten is laag, besten is flauw Ik vraag me... Hey! Yo, let's get in deze video. Ik ben Andreas en vandaag wil ik eens reageren op het enige YouTube-drama dat er denk ik ooit is geweest. Of het grootste YouTube-drama dat er in ieder geval ooit is geweest. Ik heb zelf voor deze... Speciale situatie: mijn camera van mijn gezin boven Oké, okay, wat er dus is gebeurd ACD heeft dus een tijdje geleden een video gemaakt. Nadat hij kritiek had op de muziekvideo muziek van Celine en Michiel. En ik vond het goede kritiek. Het was best wel een lache video. Ik vind dat hij niet in die video mensen heeft aangespoord om haat te droppen. Maar dat gebeurt altijd als een andere YouTuber een video maakt over iemand anders. Dat is gewoon wat er gebeurt op het internet. Iets te veel mensen hebben het misschien gedaan. Waardoor Celine en Michiel een video hebben gemaakt. Deze leuks moeten stoppen. En dit was. Zo'n shit video, ik ga hem niet eens laten zien, maar iedereen heeft de video waarschijnlijk gezien. Hij heeft 1 miljoen weergaven 31.000 dislikes. En je hebt zoveel goede reacties. Er is enorm veel gecensureerd. Ik heb veel reacties geprobeerd te zoeken. Er is enorm veel gecensureerd op deze video, dus ja, heel duidelijk dat ze niet kritiek kunnen. Ik wil het vooral in deze video gaan hebben over het VTN-nieuws. De grootste nieuwszender in België het heeft vaak over een miljoen, 2 miljoen kijkers, dat is het nieuws. En ik wil graag gaan praten over de manier dat ze... Uh, eens te hebben neergezet als een crimineel, als iemand die echt zware, agressieve problemen heeft en jongeren oproept om mensen te haten die hij haat. Het is echt vreselijk hoe dat WTM-nieuws heeft aangepakt. Ze hebben het heel slecht gedaan. En het, het bewijst me weer hoe boomerachtig België is en hoe slecht ze op de hoogte zijn van alle actuele zaken op YouTube. Ik wil ze even bij jullie bekijken en ik wil ze even, en ik wil even mijn mening erover geven. Het zijn echt kutvideo's, dus hou je in. Maar uh, ja, dat is hoe hypocriet Belgische nieuws is. Hommeles in het wereldje van de YouTubers. Céline Dept en Michiel Kallebout, de twee populairste Vlaamse YouTubers, worden online massaal bedreigd door volgers van Acid. Dat is de man die tot voor kort de grootste was op YouTube. Sinds enkele weken hebben die twee anderen meer volgers. En dat verteren hij en zijn volgers moeilijk. Ze bedreigen zelfs een kind van 12 dat soms meespeelt in video's van hun rivalen. Dit is dus hoe het nieuws is: hij wordt er echt neergezet als een vanging-agressieve jongen als iemand die zijn volgens oproept om met bijlen voor iemand zijn huis te gaan staan. Dit is zo vreselijk, hoe hij wordt neergezet. Het was een grappige video, het was een video die hun lyrics etc. aanpakte. En dit is gewoon pure poep wat VTM hier doet. Die doosbedeigingen zijn, ik zal niet zeggen normaal, ik sta er niet achter, maar ACID krijgt ze nu ook door Celine Michiel omdat zij een video op ACID hebben gemaakt en omdat ze ook fans hebben. En ACID zit daar niet om te halen. dat is gewoon hoe het internet werkt in de media in België, snap dat niet. Ik neem aan dat in Nederland, dat ze dat iets beter snappen. Maar ik uh, kom niet van Nederlands, ik kijk in Nederlands nieuws, of bijna niet. Dus uh, zo goed weet ik dat ook niet. Maar in België snappen ze er echt niks van. Zien worden Céline en Michiel op social media bestookt met doodsbedreigingen. Eerst het aan de macht, Céline wordt verkocht. Ik kom met bazooka naar je huis, ik weet waar je woont. Ik hoop dat je broer sterft dan... Want je bent een... hoer, fuck you, en jouw... Familie. En uh, dat zijn er nog maar een paar. Hoe hard komt dat aan voor jou? Ja, heel hard. Ja, het is een supergevoelig onderwerp. Voor mij. Uh, we hebben niets gedaan, dus ik, ik snap gewoon Hoe heb je 400.000, 500.000 abonnees en ga je zo om met haatreacties? I mean, ik krijg haatreacties, iedereen krijgt haatreacties. Mensen noemen je mensen schelden je uit, mensen noemen je een vuile belg. Hoe ga je er dan zo slecht op in? Hoe ga je er zo slecht mee om? Ik snap het niet, hoe dat deze mensen zo groot zijn en alsof ze nog nooit haat hebben gekregen. Alsof iedereen altijd super lief was tegen hun, wat ik bijna niet kan voorstellen. Als je 500.000 abonnees hebt, heb je dagelijks haatreacties. Ik snap niet hoe hun zo kunnen reageren op haatreacties. Um, het zijn tenminste maar gewoon een paar kinderen die zich vervelen en tijd over hebben om op je te haten. En misschien is het terecht haat, misschien niet. Hoe ga je er zo mee om? Het lijkt echt alsof ik met mijn 3000 subs meer ervaring heb dan hun, met haat. Maar ja, dat zal misschien dan meer aan mij liggen dan aan hun, dus. En voor Emma, die amper 12 is en vaak figureert in de video's van Céline en Michiel, heeft de online oorlog vergaande gevolgen. Ik snap niet. Het is een kind van 12, die eigenlijk nog niet op dit platform mag Ik denk dat je minimaal 13 moet zijn en daarvoor moet je YouTube Kids gebruiken. En als, het wel, als je wel video's maakt en als je wel 13 bent, dan moet je enorm ouderlijk toezicht hebben op dit platform. I mean, dit kind doet mee aan video's van YouTubers met 500.000 abonnees. Sommige van die video's zijn een half miljoen keer bekijken. Dit is zo raar dat een kind van 12 dat mag doen en dat ze daar dan zo slecht op ingaan. Ze gaan hier zelfs een voorbeeld geven: echt het slechtste voorbeeld ooit. Dat het, het doet me echt denken aan aanvanging. Die koekoeksclan-tijden in Amerika: dat ze zwarte mensen zo zwaar mishandelden en vermoorden en zo. Dat is letterlijk het voorbeeld dat ze nu gaan geven. Op nationale televisie. Gewoon een random kind, waarschijnlijk 11 12 jaar, die achter zijn pc, achter zijn telefoon een bericht heeft gestuurd en dit is dan de uitkomst dat het op nationale televisie komt en dat iedereen denkt dat AC de grootste agressiefste jongen ooit, ooit is. Het is zo raar. Vorige week um, werd ze met de dood bedreigd, uh, etelijke keren. Uh, ze gingen naar de keel oversnijden, de video live posten, uh, met als hashtag make acid great again. Ze wil juridische stappen ondernemen tegen acid. Hij um, roept jongeren echt op om uh, oorlog nee. te voeren, om haat te zaaien. En nee. Proporties, uh, dat heeft. Nee. Dat heeft buitengewoon proporties... Zingen gingen ook bijna halen, jongens. Alle vrouwen halen op tv. Fuck, iemand heeft kritiek. Snel hou. Papa heeft een miljoen views nodig. <laughs> Fucking hell, man. ik kan er echt niet tegen. Oké, okay, dus dat was de eerste video van VTM. De eerste nieuwsjournaal super eenzijdig. De tweede nieuwsjournaal een beetje minder, maar toch niet echt goed. Ik zeg niet dat ze de kant van Ace moeten pakken. Ik zeg dat ze gewoon neutraal naar de situatie moeten kijken. En um, dat doen ze niet. Daarna heeft Ace zit een video online geplaatst waarin hij zegt dat het hem spijt. Maar heel oprecht lijken die excuses niet. We proberen hem vandaag te spreken. <laughs> Ik vind het zo mooi hoe dat de guy die dat deze video opneemt, begint te lachen toen dat... <laughs> toen dat die guy zei, zo... Maar zo oprecht lijkt het niet. Fucking mooi, deze guy is een legend. What the hell. <laughs> We hebben ACID gisteren een hele dag proberen bereiken via e-mail, Facebook, Instagram en Twitter. We wilden hem vragen wat hij ervan vond dat zijn fans doodsbedreigingen sturen naar YouTube door Celine en Michiel en hun fans. Dat leverde niets op, dus gingen we hem vandaag thuis opzoeken. Dit was de... E Ik vind het zo mooi dat ze hier doen alsof ze zo echt super veel moeite hebben gedaan. Net zoals Boos altijd super veel moeite doet om de mensen voor de camera te krijgen. Om hen te verantwoorden. En het VTM-nieuws probeert dat hier ook te doen. Maar het ding is gewoon dat je iemand probeert te bereiken waar je van het telefoonnummer van hebt. Volgens AZIT -heb heeft VTM een telefoonnummer. En kunnen ze die gewoon bellen. Hebben ze niet gedaan. Ho, dan gingen we maar naar zijn huis. Kom voor de camera AZIT. Jij bent slecht. Kom voor de camera, bro. Zowel Selena Michiel als de moeder dienen voorlopig geen klachten in. Voor wat ga je klachten indienen? Ace heeft ook op zijn Twitter gezegd: wat gaan ze doen? Het hof van assisten gooien omdat ik dreig met ze in te halen op YouTube. In ieder geval is nog steeds die video van uh, Ace het offline gehaald. Reageer op semi zo bijzonder: um, door een guy op Twitter die heeft getweet van: hey, kijk, ik heb de video van Ace het offline gehaald door een strike. Dus uh, op dit moment is hij nog steeds offline, die video. Hopelijk komt hij zo snel mogelijk terug online, want ik zou heel graag die video opnieuw willen bekijken en kijken of ik... Misschien ben ik wel opgeruid om, om de keel door te snijden van een 12-jarig kind. Um, dat gaan we dan zien. Hopelijk heb je genoten van deze video, jongens. Laat zeker een like achter, als zou zo tof zijn. Als je niet opgelopen bent, doe het even zeker. Ik ga dit niet super vaak doen. Zo'n video's als dit, ik ben er ook niet super goed in. Maar ik wil toch even mijn mening geven. Omdat dit het enige YouTube-België-nieuws is dat in de afgelopen 5 jaar gebeurd is. Dus daar wil ik me even mijn mening over geven. Misschien doe ik het later nog. En uh, dan zie ik jullie nog een keer Doei!